De openbare basisschool De Duizendpoot in Lindeneuvel besteedt aandacht aan het belang van natuuronderwijs, de stadsvogels en de aanstaande vogelteldagen. In de educatieve schooltuin van De Duizendpoot opent de burgemeester Cox nieuwe nestkasten voor vogels. U heeft nu vandaag nestkasten geplaatst. Waarom eigenlijk? Uh, we hebben via de Vogelwacht Limburg wij te horen gekregen dat er een subsidie aan stond te komen voor nestkasten. Dat wij hebben we ingeschreven samen met de vogelwerkgroep Geleen om te kijken van met onze schooltuin zou dat een heel mooi nieuw project zijn waar je weer heel veel leuke lesjes aan kon Wonder boven wonder zijn we uitgenodigd. We hebben 450 euro subsidie gekregen waarbij nestkasten en voedermaterialen hebben aangeschaft voor weer een nieuw project te doen in deze schooltuin. Maar nu was het heel leuk om dat te combineren met de vogeltelling. Vogelbescherming Nederland in het daglicht te zetten. De vogelwacht. En de school natuurlijk ook. Is het is leuk om daaraan bij te dragen. Om daar weer projectjes uit te laten. En te laten zien in Limburg. Van jongens, pak dit op. Want het is zo belangrijk dat die vogels weer even in het, dag, in het goed daglicht gezet worden. Wat vindt u van dit project hier in Lindeneuvel? Uitstekend. Ik, uh, ik verbaas me altijd over hoe weinig dat kinderen, ook in mijn eigen omgeving, afweten van de natuur. En ik denk dat Frans hier als conciërge hier een geweldig initiatief genomen heeft. En daar op een prima wijze de kinderen probeert duidelijk te maken hoe waardevol cultuur is en wat je er allemaal mee kunt doen. Deze zijn geschikt voor de stadsvogels. En dan heb ik het over de mees. En dan kun je zeggen de staartmees, pimpelmees, koolmees, uh, de merel, uh, de vink. Uh, wat heb ik nog? Een winterkoninkje. Uh, de kraai. Die komen hier heel veel voor. Vogels die kinderen eigenlijk heel makkelijk aantrekken. We doen dan lesjes, korte lesjes. En ik zie dat ik nu een aantal lesjes dat kinderen mij al kunnen vertellen van uh, er zijn zes, zeven vogels die ze zo kunnen noemen, weten de naam, weten wat voor kleuren dat ze hebben, dan denk ik, nou, daar krijg ik energie van als ik dat kan meegeven aan de kinderen. Merkt de school aan de leerlingen een gedragsverandering als ze in de tuin bezig zijn? Ja, zeer zeker. Want vroeger had je alleen het grijze plein en wij hebben het omgebouwd naar een groen plein. En ik mag zeggen, het Groene Plein, wij zien bijna geen ruzie meer. En op het Grijze Plein was altijd ruzie. En de fantasie van de kinderen, die is enorm groot geworden. is dus prachtig projectjes wat je ziet, kinderen die een wip gaan maken, kinderen die een klimboom in kruipen, kinderen die met slakken sommetjes aan het maken zijn. Uh, die mij komen vragen van meester, ik heb dit zaad thuis van mama gekregen, mag ik het in de tuin neergooien? En dan ga ik dat met dat kind samen in die tuin neergooien. Dus zoveel leuke, eenvoudige kleine projectjes. Prachtig, prachtig om te zien. Heeft hij s'morgens moeite om uit bed te komen? Eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Ik sta, ik, ik, ik, uh, wat ik zei, ik mag nog vijf jaar werken en ik doe het met volle plezier. Maar ik denk, zeker met dat schooltuinproject... Dat ik dadelijk na mijn pensioen nog altijd vrijwillig aan deze school, aan schooltuin, gekoppeld blijf. Goed, maar eh, jongens en meisjes, dames en heren, ik heb een rondleiding gekregen. Mijn stem is een klein beetje. Ik heb een klein beetje de griep, maar ja, dat krijg je op onze leeftijd. Hè. Eh, ik ben onder de indruk, jullie hebben goed werk gedaan. Ik denk dat meneer Frans het eh, geweldig goed doet hier op school. Dat iedereen blij mag zijn dat eh, zo'n concierge rondloopt. En de kinderen hebben mij eh, prima. Rondleiding gegeven in dit mooie gedeelte. En ik hoop dat jullie de aankomende lente en zomer, uiteraard herfst en ook in de winter, met elkaar heel veel van kunnen genieten. Want het is belangrijk dat we van de natuur houden, dat we weten wat de natuur allemaal is. En jullie moeten gaan tellen, dus aankomende wiegen, moeten jullie gaan tellen hoeveel vogels er bij jullie in de, in de tuin zitten. Ik ga dat ook doen, maar ik heb het gisteren gedaan, maar ik kwam tot nul. En mijn vrouw had er wel één gezien, maar uh, heb ik waarschijnlijk de verkeerde kant opgekeken. Moeten ze allemaal openen? Nee, alleen, alleen, deze, deze. Alleen, alleen deze. Tellen jullie van, 10 tot, nee, van, 1, van 0 tot 10. Lukt dat? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. 9, 10. Negen, 10. Ja. 1, 4, 1, 2, 10, 10, 10, de 10, 10, Goed, nou dan moeten jullie goed voor de tuin zorgen hè. Dan kom ik in de zomer en dan een keer terugkijken of jullie het goed onderhouden hebben. Zullen we het afspreken? Ja, dat wel. Is, ja, is... is burgemeester Shark Koks zelf ook een vogelaar? Ja hoor, ik kijk regelmatig naar de vogels, dat klopt. Ik heb een uh, redelijk grote tuin en ik probeer uh, van daaruit ook te bekijken wat we allemaal aan de vogelgoed in ons land hebben. De laatste twee jaar moet ik zeggen is het uh, minimaal geweest.